Een bestuursorgaan is eigenlijk een orgaan dat zeer divers is. Dat liefst bestaat uit mensen allemaal van diverse achtergronden en met diverse expertise's. Um, jong en oud kunnen elkaar inspireren. Um, financiën kan best samengaan met mensenrechten, om het zo maar te zeggen. Uh, dus de mengeling van al die ervaringen en achtergronden, dat is de rijkdom van een bestuursorgaan. En het is zeker en vast ook een persoonlijke verrijking kennis maken met hoe dat eigenlijk zo'n organisatie uh, draait. Als je al supporter bent van Amnesty en je wil die stem laten horen, dan kan dat zeer goed via de Raad van Bestuur. Je werkt eigenlijk mee aan het, aan het beheren en beleid van Amnesty Vlaanderen. Hè. Je kan daar ook een belangrijk verschil maken zoals je dat op andere niveaus kunt, maar hier kan je dat dan op, op beleids- en beheersniveau. Het is een hele leuke groep, het is een, het is een, een collegiale groep, het is, het is fijn samenwerken. Het gaat voor mij over de boodschap die Amnesty wil brengen en het is voor mij niet per se um, het, het activisme dat ik persoonlijk bijdragen, maar het gaat erom om de kennis die ik tot de organisatie kan toevoegen en zo ook ondersteunend kan werken voor Amnesty International. Interessante ligt natuurlijk in het feit dat we echt meebeslissen over de richting die Amnesty Vlaanderen, maar ook de internationale Amnesty beweging mee uitgaat. Op dit moment helpen we zo bijvoorbeeld een aantal vrijwilligers in Bulgarije om eigenlijk een Amnesty structuur te worden. Uh, dus we ondersteunen die op vlak van governance, maar ook op vlak van een aantal heel praktische zaken. Ik ben het uh, laatste nieuwe lid binnen de Raad van Bestuur. Dat is eigenlijk een heel interessant traject, waarbij je heel sterk verwelkomd wordt door de uh, huidige raadsleden, die ook meenemen binnen alle processen en verhalen die reeds aan de gang zijn binnen Amnesty International. Dat engagement en uh, het helpen mij toch iets te verbeteren in de wereld. En dat heb ik wel teruggevonden in de raad, waar ik mijn kennis van mijn professioneel leven kan gebruiken in het verbeteren van Amnesty International als organisatie, om nog meer te kunnen strijden voor de mensenrechten. Wel, zoals in iedere organisatie heb je nood aan een raad van bestuur, voor het bestuurlijke, voor het organisationele aspect. En dat dient natuurlijk in elkaar te klikken met het operationele als een puzzel. Ten eerste wil ik zeggen dat het helemaal geen gemakkelijke positie is. Maar als je een echte LSD-activist bent en je hebt zin om je echt iets te zetten voor Amnesty International op het hoogste niveau, dan kan ik het zeker aanraden. Het is ook belangrijk voor kandidaten om te beseffen dat het toch een tijdsbesteding is. Je brengt je expertise, maar het wordt ook verwacht dat je goed voorbereidt en dat je misschien ja, een halve dag tot een dag per week eraan kan besteden. Dat je goed voorbereid bent uiteraard.